Nou, het is uh, nu hier 7 uur s avonds. Uh, in Nederland is het dan uh, 4 uur s'nachts, dus ik weet dat nu niemand kijkt. Uh, maar dat geeft niks. Ik, uh, ik wil gewoon iets vertellen en ik weet niet in welke volgorde ik het dingen ga vertellen, maar er leeft gewoon iets in mij wat ik graag wil, uh, wil, ja, wil delen. Vandaag was ik uh, voor het eerst uh, vrijgelaten. <laughs> ik kwam natuurlijk uit mijn 14 dagen quarantaine en ik mocht vandaag weer naar buiten. Dus dat heb ik ook gedaan. Uh, lekker even buiten geweest met de hond. En, uh, en ik ben ook naar de shelter geweest, naar het uh, dakloze centrum waar ik, uh, waar ik een, een rol in mag spelen. En uh, nou, daar sinds een week hebben de mensen daar nu uh, mondmaskers op dus ik ben daar naartoe geweest en uh, ik heb zelf geen masker uh, gedragen gewoon als uh, symbool van mijn uh, stille protest maar ik heb uh, ook met mensen gesproken met, uh, uh, met name met een aantal mensen die er werken dus staff en, uh, het verbaast me het verbaast me hoe weinig mensen weten over wat er allemaal speelt dan heb ik het nog niet eens over uh, agenda's die er wellicht achter zitten van uh, krachten die dit allemaal organiseren maar gewoon heel simpel wat is er nou hè, de dodelijkheid van een van een virus uh, uh, wat speelt er überhaupt in Canada? Ik heb bijvoorbeeld ook genoemd dat, uh, dat er plannen zijn om quarantinekampen te, uh, op te zetten. En dan kijken ze hier allemaal aan en uh, nee, dat gaat nooit gebeuren in Canada. En dan laat ik gewoon een, een, een, een video zien, opgenomen in, uh, in een, van het parlement door een parlementslid, uh, Randy Hillier, dat is zeg maar de Van Haga van, uh, van Nederland, waarin ze daarover spreken. En. Dan zie je op een gegeven moment gewoon dat, terwijl hij aan het spreken is en dus vragen stelt aan de premier, dat, dat de microfoon wordt uitgezet. Zodat mensen hem niet meer kunnen, kunnen horen. Dus hij wordt letterlijk monddood gemaakt. Dat is een parlementslid. En dan vertel ik dat en, en, en mensen weten het gewoon niet. En dan vertel ik hun over... over Europa en over de lockdowns en over dat je nu in Frankrijk een certificaat moet hebben om op straat te mogen komen. En ik heb ook begrepen van iemand die in Frankrijk woont dat je maar één uurtje op straat mag komen. Mensen weten het gewoon hier niet. Die weten gewoon helemaal niks. Het is echt verbijsterend hoe weinig men weet over de eerste plaats wat er in hun eigen land uh, allemaal aan het gebeuren is. Ik zei bijvoorbeeld ook hier in British Columbia. Ik zeg, hoeveel mensen liggen nu eigenlijk in het ziekenhuis met COVID? Ja, dat weten ze allemaal niet. Ik zeg 5 miljoen mensen, 5,1 miljoen mensen hebben we hier. Ik zeg 90 mensen liggen nu in het ziekenhuis die als diagnose hebben, en we weten allemaal wat dat is, die PCR-test die... Zeer onbetrouwbaar is naarmate hij hem hoger opschroeft qua gevoeligheid. Dus 90 mensen liggen in het ziekenhuis. 19 op de intensive care. En dan, en dan zie je ze kijken. Really? Is that true? Ja, yeah, that's true. Check it out for yourself. En dan weet het gewoon niet. En men, men loopt letterlijk als een blinde. En sorry dat ik dat woord gebruik. Maar letterlijk als een blinde. Achter de overheid aan van ja, het zal wel allemaal goed zijn wat ze doen. Ja, ik, ik weet het ook allemaal niet. Ja, ik heb gewoon mijn en Ja, ze zeggen ineens dat ik mondkapjes op moet. Ja, het zal wel goed zijn voor me. Het zal wel nodig zijn. Die mensen weten heus wel wat ze doen. En ik ben de confrontatie met een aantal mensen echt aangegaan. En ik heb hen geconfronteerd met het feit dat ze gewoon helemaal niks weten. En dat ze op basis van als je niks weet ook geen conclusies kunnen trekken. Niet eens een mening kunt hebben erover. Want als je ergens niks vanaf weet en een, en een stellige mening hebt, dat is een teken van st stupidity. En dat woord heb ik gebruikt. Stupidity. Stommigheid. En dan zullen mensen zeggen, die zeggen, oh, wat ben je nu je harten? Iemand zei, die werkt alleen in zijn kantoortje, is de administrateur van ons. En uh, die zei van ja, als er iemand binnenkomt met een masker, ja dan moet ik toch een masker aan. Alleen al uit respect voor die andere persoon. En toen zei ik tegen hem, wat als die andere persoon eens respect voor jou moet hebben? Omdat jij geen masker wil dragen. Want hij, hij wilde eigenlijk geen masker dragen. Ik zeg, waarom heb jij een masker op? Jij werkt alleen hier in een kantoortje. Ik zeg, ja, ik krijg biermatig mensen. En ja, die komen allemaal met een masker binnen. En dan vind ik dat ik respect moet hebben voor ze. Ik zeg, ik vind het heel goed dat je respect hebt voor mensen. Maar wat je doet, is je creëert een systeem waar je aan meewerkt zelfs. Dat iedereen dadelijk maskers. Als jij het niet doet, kan de ander ook zeggen, ik heb respect voor jou. En ik doe het niet. Of hij kan zeggen, nou ik voel me veiliger met een masker en dan zit hij daar met een masker op. Waarom moet jij dat dan ook doen? Dat is volgens mij helemaal geen teken van respect voor de ander. Dat is een teken van slavernij, van jezelf minder waard achten als die ander. Dat is niet oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. Jij bent niet minder waard als een ander. Ongeacht zijn titel. Maakt helemaal niks uit. Of het nou een dakloze is of een minister-president. We zijn allemaal mens. Als we naar de wc gaan, zien we er allemaal hetzelfde uit. Maakt niet helemaal, maar je snapt het wel. Het is onvoorstelbaar wat, wat we ons aan laten doen. Echt? En het gaat maar verder. En als we niks doen, dan gaat het gewoon steeds verder. Het gaat echt steeds verder. En ik heb er nu een post over geschreven. En er was een man die zei van... Hé, uh, zegt hij. Eindelijk heb je ze te ballen om dat te zeggen. Ik vond je veel te... Zei die, ik geloof zacht of zo noemde hij het woord, dat hij me veel te zacht vond in, in andere posts. En... Maar als je terug gaat kijken wat ik geschreven heb, ik begin, ben begonnen te schrijven vanaf half juni. En als je die eerste paar posts ziet, die hadden nog wel een venijnigere toon als die laatste. Toen zei ik al, wij mogen dit niet accepteren wat er nu gebeurt. Dat was half juni zei ik dat laat je niks wijs maken men gaat steeds verder en dat vaccin dat gaat nooit werken bij zo'n snel muterend virus bla bla bla Ik heb allemaal al gezegd in juni allemaal allemaal op een hele op een toon waarvan heel veel spirituele uh, mensen althans die in die kringen zich veel begeven en daarmee bedoel ik echt niks slechts of zo. Dat zijn allemaal mensen. Maar die zeiden toen tegen mij, jo, je bent veel te hard en je moet alleen maar bezig zijn met je eigen frequentie verhogen en noem maar op. Ja, dat is heel belangrijk om daarmee, om, en dat doe ik ook. Ik, ben een, ik voel me ontzettend krachtig en, en, en verbonden met mijn hart. Maar wil dat zeggen dat ik dan niks meer mag zeggen? En dat ik maar overal moet zeggen van, ja ik ben gelukkig, ik ben gelukkig. Maar heel veel mensen zijn dat niet. En hun pijn is ook mijn pijn. En ik kan wel oké okay zijn. En ik ben oké. Okay. Echt waar. Ik ben oké. Okay. Ik heb mijn schaapje zo bedrogen. Ik heb een succesvolle carrière gehad. Ik heb niet eens een betaalde baan nu nodig. Dus ja, mannen. Ik heb, ben ook succesvol geweest in jullie ogen. Ik ben niet een of ander slap, zak, zacht, eitje. Want dat hoor ik ook wel eens soms. Ik heb waarschijnlijk op dit maatschappelijke ladder... ...zelfs veel meer gepresteerd als jullie. Maar ik loop daar helemaal niet mee te koop. Want voor mij is dat niet succes. Dat is gewoon dat ik... ...iets wat ik gedaan heb, heb ik... ...aardig gedaan, goed gedaan. That's it. Maar mijn moeder heeft nooit een baan gehad. Want die was een fantastische moeder. Dat is succes. Dat jij het leven... Van een ander gelukkig kan maken. Dat jij een licht in iemands leven kunt zijn. Dat is succesvol. Niet dat jij jezelf, je eigen zak alleen maar hebt volgestopt. Dan heb je gewoon iets wat jij beheerst. Heb je goed gedaan. Nou, veel plezier. Uh, daar heb je dan je geld mee verdiend. Maar wat heb je gedaan voor die anderen? Hoe ben je aan je geld gekomen? Heb je anderen onderdrukt? Heb je je eigen ellebogen gebruikt? Heb je je macht misbruikt? Daar gaat het om. Succes en geluk zit niet in een grote beurs, zit in een groot hart. En een groot hart is een zacht hart, maar wel een krachtig hart. En dat begrijpen heel veel mensen niet. Heel veel mensen die nog denken dat liefde alleen maar li lief is, en niet kijken naar ellende en duisternis en geen aandacht aan richten. Nee, waar, waar je aandacht aan richt, dat groeit. Die begrijpt er helemaal geen barst van. Door het licht in de duisternis te brengen, wordt de duisternis verlicht. Dat is de enige manier. Als jij in het donkere kamer zit, moet er iemand binnenkomen met een lamp. Anders blijf je in het donker zitten. Hoe zou jij het vinden? Als iedereen met een lampje op zei van ja, ik ga me niet richten. Ik ga er niet in hoor. En jij zit in die donkere kamer. En zij lopen allemaal weg. Wat zou je dan zeggen? Wat een asociale zijn dat. Ja. Denk daar eens over na. Als jij meent dat je alleen maar in het licht moet blijven. En alleen maar zelf moet mediteren en verder helemaal niks doen. Denk daar eens over na. Er zijn mensen die hulp nodig hebben nu. Rijk je armen uit. Naar hun uit. Denk niet alleen maar aan van ja, ik kan er toch niks aan doen. Nee, je kunt er alles aan doen. Ieder mens kan alles doen wat in zijn vermogen ligt. En als jij veel liefde in je hebt, moet je veel liefde geven. Dat is jouw vrijheid, maar ook je verantwoordelijkheid. Wij, alleen wij, kunnen het verschil maken nu. Niemand gaat ons redden. Niemand. Er kunnen mensen zijn op belangrijke posities die, als ze misschien tot één keer komen, iets kunnen doen. Fijn. Er kunnen engelen zijn in de sferen die ons helpen. Fijn. Maar wij hebben een vrije wil gekregen en wij moeten het hier doen. Met elkaar. Dus we moeten ophouden met te stoppen, of we moeten stoppen met wachten totdat iemand ons komt bevrijden. Of dat we ineens wijze in de vijfde dimensie zitten. En dan is alles opgelost. Nou, sterker nog, het is nu al allemaal opgelost. Wat een bullshit. Sorry, dat is gewoon onzin. We zitten echt in een hele, hele, hele moeilijke strijd. Ja, dat mag ik noemen oorlog. Daar zitten we in, zonder tanks. Maar we zitten erin. Kijk wat er gebeurt. Kijk wat er nu ook weer in Nederland is aan het gebeuren. De nood, er wordt nu een noodwet van stapel gehaald. De spoedwet is nog niet genoeg, want die gaat 1 december in. Een De noodwet die er al was, gaan ze nu proberen in te zetten. Waarom? Om te zorgen dat je met z'n tweeën maar naar buiten mag. En buiten was het allemaal zo veilig. Nee, maar je mag wel maar met z'n tweeën. En avondklokken alsof het ja, het is ook oorlog. Ja. Mensen we moeten onderkennen waar we in zitten. En dan moeten we iets gaan doen. Doen. En wat je kunt doen, dan moeten we gewoon, ieder voor zich moet dat met elkaar gaan bekijken. En ja, we moeten verbinden, we moeten grotere plannen maken, dat is allemaal waar. Maar laten we beginnen met wat we kunnen doen. Zoals ik naar dat centrum toe ga en ik ga de confrontatie aan met sommige mensen. Die gewoon helemaal niks weten en zich gewoon als makke schaapjes laten behandelen. En zich laten melkkorven. Dat is niet oké. Okay. Dus ik doe daar wat aan. Ja, en dan krijg je confrontaties. Ja, so what? Ik vind het niet erg hoor, wat mensen van mij denken. Ik vind het helemaal niet erg, want ik weet dat het oké okay is wat ik doe. Want ik kijk in de spiegel, niet te vaak. <laughs> maar, althans letterlijk niet te vaak. Maar ik, ik ben heel erg de meest kritische persoon, naar mij toe, dat ben ik zelf. Neem dat maar van me aan. Echt waar. En de grootste twijfelaar over mezelf, ben ik. Echt waar. Waarom? Omdat er een heel sterke stem in mij zet die zegt, weet je het zeker? Is dit echt het goede wat je doet? Kun je niet beter doen? En dat is de stem van mijn geweten, van mijn ziel, die mij drijft naar de grootst mogelijke waarheid en licht en kracht en liefde. En dan maakt het me niks uit wat mensen zeggen, helemaal niks. Echt niet. Want ik weet, ik voel dat ik het goede doe. En als we dat allemaal kunnen doen, dan kunnen we zoveel doen in je directe omgeving. En je hoeft niet iedereen te overtuigen. Sterker nog, je gaat nooit iedereen overtuigen. Want mensen zullen zichzelf moeten overtuigen. Maar als jij nooit met iemand praat, want je denkt van ja, het heeft toch allemaal geen zin meer. Ja, hoe gaan we dat dan ooit veranderen? Want die andere kant, die gaat door. Die blijft maar doordraaien. Die trein rolt verder. Die mediacircus gaat door. Kijk nu wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Moet je kijken. Dagen zijn ze aan het tellen. Alsof het zo moeilijk is om te tellen. Grote staten zoals Texas en Florida, die waren binnen een dag klaar. Maar die staten waar het nu om gaat, waar Trump een mijlenver voor stond, die hebben nou dagen nodig om te tellen. En nu zie je ineens dat Biden overal voor staat. Goh, wat vreemd, hè? En ik hou hier geen lofzang over Trump. Ik kijk gewoon wat er gebeurt en het is heel, heel vreemd. Ja, voor mij voelt Trump goed aan. Nee, voor mij voelt Biden en alles wat erachter zit helemaal niet goed aan. En dat durf ik te zeggen, dat heb ik al lang gezegd, kijk maar naar mijn post. Dat is wat mijn hart zegt. De een is voor de vrijheid, de ander is voor, is voor de slavernij. Een man die amper uit zijn woorden kan komen die geen greintje energie heeft, die zich maandenlang heeft opgesloten in deze periode. Dat wordt de leider van de vrije wereld. Die vrije wereld bestaat niet meer nu. We zijn niet meer vrij. Ja, innerlijk voel ik me vrij, 100%. Want dat heeft met de staat van bewustzijn te maken. Maar vrijheid heb ik niet. Hoe kan ik nou zeggen dat ik vrijheid heb? Ik ben twee weken opgesloten in mijn huis. Ik kon geen kant op. Ik werd gebeld regelmatig door een gezondheidsspecialist van de overheid. Die even moest checken of ik wel helemaal geïsoleerd was. Of er absoluut niemand bij, met mij in aanraking kwam. Want och, och, och. En of ik toch vooral niet kuchte of nieste. Alsof het een of andere lepra is wat ik heb. Nee jongens, we zijn niet meer vrij. Het valt niet. Mee. en iedereen die dat niet onder ogen wilt zien die heeft een die, die die die is blind die wil het niet zien en ik kan ook vertellen waarom velen het niet willen zien want het is heel beangstigend want als je het gaat zien en gaat de onlogica zien waar men mee bezig is dat het niks met gezondheidscrisis te maken heeft, met al die belachelijke maatregelen maar dat er iets heel anders aan de hand is, dat is heel beangstigend. Als je moet toegeven dat de mensen waar jij vertrouwen in had, die jou lijden, nu helemaal zich tegen jou hebben gekeerd. Dat is heel, heel beangstigend. En mensen willen niet aan die angst. Mensen willen niet die angst voelen. Dus wat doe je dan? Je, je... Weg, weg. Ga weg jij. Daarom dat men krantjes boycott, zoals de gezond verstand. Of de andere krant. Daarom dat men jou boycott. Heel vele mensen die dat doen. Omdat ze niet willen horen wat je te zeggen hebt. Want je raakt hun angst aan. Zij willen niet door die angst. Zij willen dit niet. En voor hun zal het het moeilijks worden. Zij ze zetten ons nu weg als gekken. Maar ze beseffen niet dat wij ook voor hun vechten en er alles aan doen om om onze vrijheid te krijgen ook voor hun en dat, dat doet mijn hart echt pijn als ik zie hoe mensen naar elkaar vijandig zijn terwijl we willen allemaal hetzelfde alleen men ziet het niet en dat heeft met de staat van bewustzijn te maken en daarom roep ik al maanden kennelijk moet het nog erger worden en ja het wordt nog erger ook wat nu is gaat nog erger worden want het is nodig om de mensen die het niet willen zien die baksteen moet een keer gaan landen en niet omdat ik dan en dan zal ik niet juichen omdat ik blij ben dat ze pijn hebben helemaal niet ook dan heb ik pijn Maar als je niet wil luisteren dan moet je het voelen Het geldt voor je kinderen, het geldt voor ons, het geldt voor onze ouderen, voor iedereen. En we kunnen zoveel doen samen. Hè? Maar we moeten eerst onderkennen wat, wat er is en dan zeggen, dit is niet wat we willen, daar willen we naartoe. En dan kijken, alles eraan doen om daar naartoe te gaan. En daar hoort moed bij niet roekeloos moet je moet kijken welke welke strijd je wilt leveren kijk vandaag kreeg ik een berichtje van iemand hartstikke lief die zei ik ben bijna ik, ik werk in de zorg ik heb niet meer zo lang te werken en ik heb tot nu toe altijd zonder mondkapje maar nu heeft mijn leidinggevende me aangesproken ik moet een mondkapje anders ja dat kan meer verder ze, ze zei en is het laf voor mij om toch dat kapje op te doen? Die vraag stelden ze me. En ik, ik kan daar natuurlijk nooit voor een ander over oordelen. Maar wat ik, wat ik meteen schreef zonder na te denken is... Nee, je bent hartstikke moedig. Je hebt jouw strijd geleverd. Je hebt jouw waarheid verkondigd. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Door het niet te doen. Je hebt nog een tijdje maar te gaan op je werk... Je hebt niet gecapituleerd als jij dat mondkapje nu opdoet. Je hebt niet gecapituleerd. Maar nu heb je de keuze tussen: of je kunt niet meer je werk doen en je kunt niet meer je, de mensen helpen, je patiënten helpen. Of je blijft principieel en je zegt: nee, ik ga niet meer werken, want ik wil dat kapje niet. Die keuze moet jij maken. Maar welke keuze je ook maakt, je bent niet laf. Je bent moedig. Je hebt jouw waarheid verkondigd. En sommige strijd kun je niet winnen. Sommige strijd kun je niet winnen. Dus die, waarom zou je me aangaan? En daarmee zeg ik dus niet dat je capituleert. Want capituleren zeggen, ja, het heeft allemaal geen zin meer. Nee. Net als ik met dat centrum. Ik blijf praten met mensen. Ze, ze forsen, ze dwingen me nu om het personeel dat allemaal te melkhoeven. Daar kan ik niks aan doen. Ik, ik kan die strijd niet winnen. Dan gaan al mijn daklozen uh, uh, worden dichtgesloten, worden, worden op straat gezet. Nou, dat wil ik niet. Maar ik zal ten alle tijden mijn waarheid blijven verkondigen. En proberen wat ik ook kan doen, om het weer goed te krijgen voor iedereen. En dat is de strijd die we allemaal kunnen voeren. Allemaal. Misschien heb ik mensen ik het, geraakt, misschien zelfs beledigd met wat ik zei. Zeker, zeker ook mensen misschien die mijn uitspraken over, uh, ja, wat ik zei over spirituele mensen. We zijn allemaal spiritueel, dat is ook zo'n raar begrip. Ik ben spiritueel. Iedere mens is spiritueel. We zijn een spirit in een human flesh en ik wil nie, niemand niemand beledigen maar toen de leerling de boeddha vroeg meester wil u straks in de hemel of de hel komen toen antwoordde de boeddha in de hel waarop die leerling heel onbegrijpend vroeg maar meester waarom daar is het toch niet zo fijn en toen zei de boeddha daar heb ik het meeste te, te doen. Als je veel hebt, als jouw bewustzijn zo hoog is, gebruik het dan. Niet alleen voor jezelf, want jij zit al in de, de, de 99e dimensie. Maar gebruik het voor die mensen die daar niet zitten. En help hun. Rijk je handen je armen uit omarm die mensen. Maar je zult er wel naartoe moeten, want zij zij zitten bang in hun eigen huis. Lock down. Reach out and touch. Dat is hoe we de wereld echt beter maken. One heart at a time. Dus ik omarm iedereen. Ongeacht wat je denkt en wat je voelt. Iedereen omarm ik. En waarom? Omdat ik alles in mezelf omarm. Mijn angst. Mijn boosheid, mijn verontwaardiging, mijn woede, mijn verdriet. Ik omarm alles. En daarom hoef ik ook niet weg van te rennen. Ik hoef niet weg te rennen van mijn verdriet of van mijn angst. Het is helemaal oké. Okay. Ik omarm het. En dan transformeert alles in het licht. Net zoals Bella en de Beast. Op de dansvloer was Bella, op het einde van de film, danste met de beast. En op een gegeven moment verandert het beest in een schitterende, knappe prins. Bella en de beest zitten in ieder van ons. Het licht en het onlicht, daar waar het licht nog niet is geweest, zitten allemaal in ons. Alleen door het schijnen van het licht, daar waar het nog niet is geweest, wordt dat stuk verlicht. Niet door weg te kijken, niet door weg te mediteren, niet door weg te visualiseren, nee, door naar die plek toe te lopen en te zeggen, hier ben ik, ik ben het licht. En toen werd het licht. Okay. iedereen een hele mooie dag gewenst mogen het licht alles aan het licht brengen wat niet het licht kan verdragen in amerika hier in canada en bij jou in jouw ziel daar vindt de echte strijd plaats. En als jij ontwaakt, ontwaakt een stukje van het universum met jou. Want jij bent onlosmakelijk verbonden met het universum. Jij bent die lichtstraal die voor altijd verbonden is met het eeuwige licht. Dat is wie jij bent.